Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel van deze video kan zien, gaan we vandaag weer eens een make-up review doen. Iets wat we al een hele lange tijd niet hebben gedaan volgens mij. En we gaan in deze video een aantal producten reviewen waar we heel erg benieuwd naar zijn. Dit zijn namelijk make-up producten van Lush. En deze zijn verpakkingsvrij, dus dat vinden we gewoon heel erg interessant. We gaan een foundation en concealer en wat highlighters proberen. We gaan ze swatchen, we gaan ze aanbrengen op ons gezicht en we delen alle bevindingen met jullie uiteraard. Dus geef deze video alvast een duimpje omhoog als je hiervoor excited bent. En abonneer je ook op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. Laten we dan nu beginnen. Nou, de make-up producten komen in deze doosjes. En je zou misschien denken, goh, dat is toch alsnog verpakking. Het is gemaakt van gerecycled karton en er komt hier dus geen plastic aan te pas. Wat een heel fijne is. En we gaan gewoon als eerste beginnen met de foundations. Er zijn 40 verschillende tinten, wat echt heel erg veel is. En er zijn tinten in warm, neutraal en cool. Nou, wij hebben persoonlijk volgens mij een uh, warme warm. kleur nodig. Ja, of neutraal. Ja, of neutraal inderdaad. Dus soms het een beetje tussen. En we hebben hier drie verschillende kleuren. Dit is de eerste kleur. Dit is kleur 14N. Dus N is neutral. Ja, en dan heb ik hier 15W. Dus de warme tint. En dan hebben we hier ook nog de 16W. En dat is ook een warme tint. En we weten nog niet zo goed welke kleur bij onze huid past. Dus dat gaan we straks eventjes checken. Wat je misschien trouwens ook ziet is dat we het vasthouden aan dit zwarte gedeelte. Dit is een laagje was. En dat zorgt er gewoon voor dat je gewoon je product vast kan houden. En dat je het gewoon aan kan brengen zonder dat je vingers helemaal onder zitten. Maar mocht je dat niet fijn vinden, dan kan je dit er ook afhalen. Oeh, Hij glijdt er echt goed overheen. Ja, het voelt echt alsof hij heel erg glad is. Hij bestaat voor 45% uit kokosolie. Het is eigenlijk een medium dekking zeg, Lush. maar ik vind... Ik vind zeker dat hij wel ja, ziet er hier een goed uitziet uit. qua segment. Ook die oh ja. glijdt er echt overheen. Oh jee, je ziet ook echt dat die veel warmer is van kleur. En de laatste. zullen de swatches ook even wat beter in beeld brengen voor jullie. Zodat jullie goed kunnen kijken naar de kleuren. En ja, ze zitten alle drie heel erg dicht bij mijn huiskleur. Maar we moeten straks gewoon even op de wang gaan testen. Nou, de producten in deze video zijn alleen online verkrijgbaar. Dus we vinden het een beetje spannend. We hopen echt dat we de juiste kleur hebben uitgekozen. Maar mocht het niet zo zijn, gaan we gewoon verder met het review. Op basis van hoe het aanvoelt en dergelijke natuurlijk. Ik breng nu even alle kleuren op mijn wang aan om te kijken kijken welke kleur nou geschikt is moet ik wel onthouden welke op welke plek ik doe natuurlijk. Ik denk dat ik voor die 15W wel kan gaan of 16, maar ik zou even moeten kijken welke het beste matcht. Ik denk dat wij dus voor 15W gaan allebei. Om deze foundation aan te brengen kan je gewoon je vingers gebruiken, uh, een kwast of een spons, dus we hebben eigenlijk alles. Vind je het goed als ik het gewoon zo over mijn gezicht doe? Ik vind het helemaal prima. Hier, hier en daar. Ja. Hoepsa. Ik ga het eerst even met mijn uh, sponsje doen. Want dat vind ik altijd het fijnst met mijn andere foundations. Dat werkt wel goed, denk ik. ik zal, mijn spons zal wel denk ik wat van het product opnemen. Ja, ik denk het wel. Ik moet zeggen dat ik echt best wel... Uh, hoe zeg je dat? Verbaasd ben. Ik had verwacht dat het heel heftig aan zou voelen. Of dat je het heel erg zou gaan zien zitten. Maar het ziet er echt super natuurlijk uit. De dekking is inderdaad wel echt medium. Maar zeker wel. Ik zie zeker wel dat het dekt. Heb ik de juiste kleur gekozen? Ik te licht. Het wel, maar ook weer te. Hierboven is die te licht, inderdaad. Oké, okay, ik ga toch heel eventjes voor de 16 W. Dan haal ik even een beetje erop. Ik denk dat het heel erg goed is voor je huid. Want Larissa's huid is een beetje. Vaak een beetje aan de. Ja, droge kant en dit is best wel een vettig product, maar het voelt heel erg voedend. Dus ik doe het nog een klein beetje mijn wangen, want die zijn wat roder. Natuurlijk gaan we zo meteen ook nog met de concealer aan de slag, want ik heb heel veel plekken die dat uh, mogen kunnen gebruiken. Mm -hmm. Maar deze match vind ik wel heel erg goed. Hij is echt lekker geel, dus echt voor alle Asians onder ons die vooral altijd op zoek zijn naar uh, gele foundations. Eindconclusie over deze foundation. Ik moet zeggen, ik vond hem net als Larissa wel heel erg lekker aanbrengen. Hij is wat vettiger, dat komt echt met die kokosolie. En ik vind dat heel erg prettig, vooral in het najaar. Mm -hmm. Het voelt gewoon creamy. Het plakt misschien lichtjes, maar niet echt, vind nee, ik. Het is zeg maar niet minder, anders dan andere foundations. Ja. ja. En in mijn geval, ik heb altijd een glimmende theezonde. Dus ik moet er eigenlijk altijd wel een poeder overheen doen. Dus dat zal ik ook zeker nog wel uh, ja, doen hierna eigenlijk. Maar hoe die aanvoelt en zo is wel heel erg fijn. En wat Larissa al zei, medium dekking is het zeker. Ja. Ik vind het resultaat ook heel erg mooi. Ik zie het niet heel erg duidelijk zitten op jouw huid en ook niet op mijn nee. eigen huid. Gaan we door naar de concealers. Deze concealers heten de Trick Sticks en zijn gemaakt van Fairtrade Biologisch Aloe Vera poeder en Bio Shea boter onder andere. Het is dus een concealer, maar je kan hem ook gebruiken als een contour of als een bronzer. Deze heeft ook wel een hele mooie fijne punt, wat natuurlijk handig is om het onder je ogen aan te brengen. Mm -hmm. En ook hiervan hebben we weer twee kleuren. We hebben de 17N en dat is een ja, wat donkerere kleur dan de andere, dat is namelijk de... 10C. Dus dit is voor een koele ondertoon en dit is voor een neutrale Neutraal. ondertoon. Dus laten we ze eerst eventjes gaan swatchen, want ik ben heel erg benieuwd naar deze dekking. Oh, ik vind oh. dat puntje wel fijn. Op het eerste gezicht weet ik niet of deze dekking beter is. Deze is een stukje donker, dus ik denk dat deze ook wel heel erg mooi is om mee te contouren. Vooral in ja. mijn geval omdat ik ietsje lichter ben. Maar ze glijden weer als boter. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit een stick concealer gebruik, omdat die vaak een beetje in mijn lijntjes onder mijn ogen gaat zitten. Mm -hmm. Dus ik ben wel benieuwd... Wat ik van deze En Soms vind ik ze net iets te heftig, zeg maar. Dat het heel snel um, ja, een beetje aankoekt mijn neus. Ja, nee, dat doe ik nooit. Oh. Ja, ik doe dat wel Hij doet niet echt. Ik ga geen nieuwe techniek in uw neus proberen. Oh. En dan zijn we zien dat het compleet misgaat. Het blendt zo weg. Het smelt een oh. beetje ja. in de huid. De Trick Sticks, wat vinden we er nou eigenlijk van? Ik vind als concealer is de dekking voor mij net niet goed genoeg. Het is net als de foundation denk ik een medium dekking. Mm -hmm. En dat is gewoon voor mij niet voldoende. Ik zie wel op camera dat het wat een highlight effect geeft. Maar um, ja, nogmaals, sticks zijn gewoon niet mijn favoriet. Ik heb het idee dat je het ook een beetje kan zien onder mijn oog. En dat vind ik dan niet zo prettig. En ik denk dat het wel nog... ja dekkender mag voor ja, mij. Ik vind dat het eigenlijk een beetje dat je hetzelfde effect kan krijgen met de foundation. Ja, mee eens. En de formule voelt best wel hetzelfde. Het is echt gewoon heel zacht, smelt een beetje als boter. blendt heel erg goed in de huid. Vind ik persoonlijk heel prettig, want mm -hmm. het geeft een beetje die mooie glowy look. Maakt het heel natuurlijk en zo. Dus ik zou inderdaad persoonlijk de concealer wel als, als, bronzer, als gebruiken. bronzer en als contour willen gebruiken. Maar inderdaad minder als Concealer. Gaan we door naar het volgende product. En dat zijn de highlighters. Zoals jullie misschien vast wel weten zijn wij dol op highlighters. Dus ik ben heel erg benieuwd om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Wij hebben drie verschillende. Deze highlighters worden ook wel de glow sticks genoemd. Er zijn er heel veel verschillende. Ik heb ook zelfs groene gezien. Goed. Paarse. Echt wat gekkere kleuren, maar er zijn ook gewoon wat normalere kleuren. Zo hebben wij hier bijvoorbeeld een hele mooie, ja ik zou het zeggen, een champagne. Champagne, hele lichte persikachtige kleur. Dan heb ik hier een hele mooie gouden variant. En dit is een beetje een ja, bruin roze-achtige kleur. Bijna een roze-achtige kleur. Ja. Ze bestaan onder andere uit kokos, argan en jojoba-olie. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze weer super creamy zijn. En makkelijk aan te brengen zijn zoals de concealer en de foundations. Dus laten we ze weer gaan swatchen. Ik merk dat hij wel over de huid glijdt, maar hij voelt wat harder aan. Wat ja. mij best wel verbazen eigenlijk. Iets uh, stugger of zo. Ja. De kleur is wel heel erg mooi. Het is best wel een stuk zilverachtig. Ja, zilver hij ja, is dus veel dan zilver, verwacht. Veel dan... minder warm. Ja. Ook deze inderdaad, die voelt best wel wat harder aan, wat stugger. En hij is wat... De glitters zijn wat chunkier. Ook. Oh ja, het zijn wat opvallendere glitters deze is ook weer wat ja het is wat droger of zo lijkt het oh dit is wel een hele mooie kleur ja, dit, dit is denk is... ik de meest natuurlijke kleur van alles en hier vind ja. ik de glitters ook veel fijner die van de gouden die zijn gewoon ja voor mijn gevoel echt glittertjes. ja en van de champagne en die roze zijn echt zachte parelmoerachtige glansjes gaan we dit op onze foundation uh... Een lijntje trekken of trek ik dan al die foundation van mijn gezicht af? Vind ik ook een lastig. Ik vind het eigenlijk heel erg leuk om het wel gewoon direct aan te brengen. Omdat we dat net ook eigenlijk al deze ja. tijd hebben gedaan. Maar het is een beetje een risico wat er gaat gebeuren. Maar dat is misschien juist wel heel erg leuk. En ik ga het... Oeh, zo. Kunnen jullie het zien? Het ziet er mooi uit. Ik doe het gewoon met mijn vinger. Want dat vind ik toch het eh, makkelijkste. Want... Ik heb het idee dat ik mijn foundation een klein beetje aan het afduwen ben als je hier kijkt. Zie je het Ja, niet? ja ik zie het. Dus ja. dat is een beetje jammer. Dat had ik misschien toch niet moeten doen. Want we zijn wat... Ja, we voelden het net al wat ruwer. Wat ruwer, wat droger. Want ik merk ook dat ik het niet zo heel goed kan uitblenden. Maar weet je wat het is? Ik ga hem heel even opwarmen eerst op mijn hand. Dat is een goed idee. Dat ga ik ook even doen. Oh ja. Ja, het ziet wel echt goed, die glow hè. Zou het ook dan misschien anders zijn als het in de zomer is? En het is gewoon warmer binnen. Ja, ik denk wel dat je dan alle producten die we hier hebben het beste in de koelkast kan bewaren. Want wij hebben ook bijvoorbeeld deze zomer ook de vaste vorm zonnebrand van Lush geprobeerd. Super fijn product. Echt waar. Die kan ik iedereen aanraden. Dat is de Sun en ja, die was in de zomer op een gegeven moment wel even gesmolten bij mij. Omdat ik hem ook nog eens in de zon had laten liggen. Dus dat was niet zo uh, slim. Dus ik denk dat dit soort producten uh, kan ik er het beste in de koelkast bewaren. Maar het is nu najaar, dus uh, nu zitten we wel safe. Maar in de zomer is dat wel veilig. Wat vind je ervan? Ik heb eigenlijk weer kleur me gezegd. Ik gebruik eigenlijk nooit blush. Maar dit is natuurlijk een highlighter en blush in één. Dus ik heb wel wat meer gezonde oh ja. glansen en kleur Oeh, op mijn gezicht. Het is een hele mooie kleur. Ja, ja. zeg maar niet clown-esque of zo. Weet je wat nee, yes. niet opvallend? Nou, onze conclusie van de Glow Sticks is ten eerste, ik vind het gewoon een heel leuk, schattig formaatje. Ik denk dat je hier echt wel een hele lange tijd mee gaat doen. Mijn favoriet zijn wel deze twee, omdat ik gewoon het resultaat van deze net iets mooier vind dan van de gouden die wat grovere glitters heeft. Dat maakt het net iets op... natuurlijker. Ja, maar dit kan natuurlijk voor de feestdagen wel weer interessant zijn als ja. je een beetje van dat opvallende houdt. Je ziet ook echt hier wel een hele mooie gezonde glow, dus zeg maar niet een als een opvallende fleeky Instagram glow. Ja, zoals we dus al zeiden, zijn ze wat harder, wat droger. Wat minder uh, soepel glijdend over de huid. Wat ik wel persoonlijk jammer vind, omdat je het daarom dus moet opwarmen. Dus dan doe je eigenlijk een extra stap en ben je net iets... Langzamer. Ja, je bent ook net iets minder zuinig met het product. Nou, ik denk dat veel van jullie Lush eigenlijk vooral kennen om die badbruisballen en natuurlijk de heerlijke geuren en alle haarproducten en dergelijke. Maar ik vind het super leuk dat wij nu ook kennis hebben kunnen maken met de make-up producten bij Lush. Ik vind het sowieso echt top dat het dus dat zero waste idee heeft. Het zit natuurlijk nog wel in papier en er zit een beetje wax omheen, maar voor de rest heb je gewoon geen afval dat je creëert. Het enige nadeel is dat al deze producten wel alleen online te koop zijn, waardoor het is misschien... Misschien een beetje lastig is om uit te zoeken welke kleur nou het beste matcht bij jou. Maar ik moet zeggen, wij hebben gewoon allebei een foundationkleur ja. die gewoon een goede match is. Dus dat hebben we heel goed gedaan. Ja. <laughs> Linkjes naar alle producten, die zullen we in de beschrijving zetten. Mocht je er benieuwd naar zijn, dan kan je in één klik gewoon meteen alle informatie bekijken op internet. Dat is misschien wel heel erg prettig om te doen. En dan bedanken we jullie heel erg voor het kijken. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je uiteraard niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dus nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel graag weer terug in de volgende video. Doei! Doei!